Yo, maar smaak maar op de game. Ik ben met Cookie Play. Nee, wacht de fuck. Ik spreekt het verkeerd. Hè? Met Cookie Games, of ja, zoiets. <laughs> um, we gaan Ken online doen. Maar ik hoor totaal geen muziek, is dus fuck die shit. Um, God damn it. Zo, geluid hard. Zo. Oké, okay, in ieder geval Play now. Um, we gaan maar eens gewoon even naar potje spelen. Zit je, je in de lobby? Ik ja, zit ik ben in de lobby. Oké, okay, um, we gaan gewoon dat level doen met die mega grote poep. Dat gebouw dat net op een mega grote poep lijkt. Kijk, dat gaan we doen. Oké, ze maar mijn dood in de freaking firing range. Dood, dood, dood. Ja, damn it. Um, maar ja, yeah, uh... Um, cookie. Uh, ja. Was je nou nog van plannen om YouTube kanaal te nemen? Ja, ik denk het wel. Oké, okay. dus hoe uh, ga ik het gewoon uh, noemen? Gewoon game en de cookie toch of zoiets? Of cookie games. Ah, oké. Okay. Dat, ah. dat ben ik nog niet echt over uit. Ah, oké. Okay. Oké, okay, ja. Dat weten we dan weer. <laughs> yep. Yo. Oh shit, ik ben uit. Jee. Yeah, yeah. yeah. Fuck je? Yeah. Of zou ik uh, met azote gaan spelen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb er geen idee, maar je bent nou specialist. Oh, je bent nou wikon. Ik heb er geen ja, idee. Ja, gelukkig. Uh, gelukkig snel iedereen. Oké. Okay. Niet dat ik, ik het kan, maar ik ga het proberen. Oh shit, dat heb ik nog nooit gedaan. Dit moet denk ik een tijdpotje Oké, okay, 20 seconden. Ik moet een nieuw wapen. Ah. Een nieuw volledig geweer hebben. Ja, ik heb nou ook nog iets eerste geweer. Enkel wat upgrades er aan en zo. Nee. Ja, ik heb nog niet dat. <tie> uh. Het is allemaal van die gay wapens, dan voor twee potjes en dat is zaks. Oh, dit potje heb ik nog nooit gedaan. Ik ook niet. Ja, blauw. Oh, Kijk wat mensen erop gaan zeggen. xinyo <tie> district ja. <tie> o, <tie> Hoorde ik nou iemand praten? Ja. Zeg lekker gewoon pannenkoek. Zo gast het AR. Nee, wat zei. Oh, no. oh hoi, ik zo AR, piraat. Oh shit. Wow, wow. Pannenkoek. Ah. Pannenkoek. Piraat, dan heb ik het megefout geschreven en dan ben je niet. Jowl. Priaat, ook Ja, prieraat, perfect. F priat. Oh shit, dat shooting. Dat shooting. Oké, okay, ik geef covering. oh shit. Dan was ik die schoten. Oh, abop. Ah, oh shit, dan is je dat? Kijk, dammit. We een, een goed team, of niet? Hè? Ben je een goed team? Jawel. Iemand heeft mij net zwaar geget. Ja, dat zie ik iemand. Ja, ik hoor echt iemand. Ja, me. YOLO. YOLO. Ja, hey, volgens mij heb ik iemand dood, of niet? Fuck ja. Yeah. Verkeerd. Okay. Kijk, dammit. Ik zie niemand. Even how, zei eh, Ja, Kijk wat mensen zeggen. <laughs> ik ga er echt in één keer zo inrennen. Oh shit, iemand schiet op mij. Pak ja, hem. Ja, heb... ja, ik heb iemand dood met mijn wapentje. Nice, ik heb ook iemand net <laughs> ges, al uh, gesknald. Everybody how, zei eh, yeah, yeah. Kijk wat mensen zeggen. <laughs> Sommige mensen worden helemaal pissed. Ik heb denk een keer gehad, ze zeiden, shut the fuck up! En toen moest ik heel hard lachen, toen werd hij uit de server gekeken. <laughs> en dat, dat is mijn e ervaring. Ghost we can online. Oh, nou mijn ervaring is uh... oh, shit. oh shit oh fuck. We Kijk daar zit hij op, daar zit hij, daar zit hij. Ja, er zit het. heel veel hier. Fuck. Ja, volgens mij heb ik iemand. Oh, oh shit, iemand schiet mij. Ah! Ja, ik heb bijna iemand. Hun we zijn wel slecht. Oké, okay, dat vind ik fijn. Ja, ik wacht nog even, want ik denk ja, dat zo Nee, Ik zeg ze niet ooster hard, maar. Nee, ik zeg het ook nog niet meer. Ik denk van oh shit, dan komt er zo meteen. God it, ik heb geen granaten. Ja, ik ben over het TV dood. Oh, ik zie iemand. Volop in mijn hoofd. Fuck hem! Oh shit! Dammit ik ik ben dood. Oh al. Ja, er zo'n gas die zit uh, de grond uh, te misbruiken. God damn it. Lekker liggen, lekker campen. Gaat campen zo eigenlijk. Ja. Behalve jezelf doet, dat is super fijn. Hetzelfde, echt fijn. Ja, dan denk je van camp vooral! En dan zit altijd en denk je van shit, je bent dood. Je hebt zware headshot net gehad, oh shit. Op. achter het muurtje. hij is goed. Even maar naar yo. Ik ben zo ziek snel als ik kan. Vond ik zie die andere zit de... oh, nee, hem. ik denk dat andere wapen kan dat dus kan je wel oh je wel ik kan wel nice ik heb een MP5 ah oh, nee. shit daar schiet maar nee, die fucking sniper dat is gaat. jee ik heb een MP5 ja. ik ben belaster hoe hey. oh, kom je aan een MP5 nou bij die uh, sniper ding of zo hoe moet je eigenlijk sniper uh, dat is voor mij niet op deze game nice Laat toch ik iemand mij wel nooit trouwens. Nee, dat is geen voor me een groot schild, Dan kan iemand elkaar mee boeken. Boek. Oh, dan is dat geweest. Hey, Glas in. Nee. Helaas. God damn it. Lekker onder de grond. Time edit. Nice. Kom, oh shit, kom? ik zie die gas met zijn sniper. Wat kan moet ik eigenlijk op? Oh dit kent. Oh, oh dit shit. Zo slim of. Het. Nee, je Fucking hell, iemand schiet het super hard, maar ik was pijnlijk pijnlijk. Ik, ik was die gozer die kat daar met iemand volledig. Hallo. Hey. Okay. Waarom is die Dark Squad daar aan het praten? What the fuck? Au! Pff. Ik ben echt slecht. Je bent niet de enige. Jij ook dan. Ja, ik faal <laughs> op dit moment ook best hard. En het dan dus sniper die ik dood wil hebben. Even kijken of ik nog een andere wapen, handwapen. En Damn it. Ik was straks gewoon vol op oh, met mijn handwapen in rennen. Zo epic YOLO. Dan oh, zo boom boom boom. Ah, wow. domme. Ik ga ook maar weer met die sniper. Daar ben ik iets beter in. Ja, ik ben al bezig met de sniper achter maar Oké, okay, de sniper is waarschijnlijk dood. Oké, okay, schild uit. Ja, die pakte mij net. Oké, okay, fuck schild. Ik ga er nou... Rrrt, Automatisch, Automatisch. Ik zit automaat aan. Ik even zo. Zeker. 360 shot. Fuck yeah. Oké, okay, ik ren nu rond dingen waar mijn 4 km weer mag lopen. Rennen. wij zijn. Kat. <laughs> Dang it, too. Tutul Ja, ik zag iemand. Was dat? Oh, dat was een auto. Ik zeg oh, dat ik. Dat was gewoon een auto, Maar komt. Hou hier neer. Oh fucking hell, iemand schuurt vol op mij. Kijk kijken. Niemand. God damn it. Verne, rennen, kom op. Zo'n gast. Oh, hier is een uh, zo'n uh, ding waar je helemaal naar boven kan. Dan zie ik ook lekker kant. <laughs> ja, ik was net ook ergens boven naartoe gerend. Toen was niet dood. Echt stom dat je glas niet hier kapot kan schieten. Bij elke andere ja? shoot game kan dat wel. Dus daar vroeg ik me altijd op van jee ik kan glas kapot maken. Fuck jij helemaal neus. En dan opeens.. God damn it. Ja ja ja, ik zie iemand. Ja, ik heb iemand bijna. Hij hey, shit, hij He heeft een ander water. Ik heb hem bijna, kom op, kom op ik ga even liggen. ik ja, kom op! Als je hem bijna hebt moet je dat altijd denken, oké okay, dan moet ik hem echt. nee, bijna. Dat ging het niet goed? Ik. Ik weet echt nog, als ik nog één shot had, dan had ik hem gewoon dood. Zeg je dan als net die kan doen, en zo pff, Kut. En dan lig je er rond en dan denk je dat je nog kan schieten en dan ben je de oude dood. Ja. Running bitches. oh shit shit shit yeah! Iemand is de pipe uit dat die dood gaat oh ik moet me ook dood dood dood dood die gast niet dood zo'n gast die niet dood gaat what the fuck ik schiet zo'n gas met zeker met mijn handpistool met volledig mijn magazijn van mijn handpistool ik kom ook, kom kom kom ik schoot iemand gewoon verleden door met een fucking handpistool magazijn. En dan schiet ik met automatisch magazijn maar leeg. En hij staat er nog steeds van, fuck you. Ik denk dat ik gewoon weer met die uh, mp5 ga spelen. Dan, dan gaat het niet beter, denk ik. Wat moet het dat doen dan, hé? Hoop ik, hoop ik. Hoop ik er dan gewoon de Oh, crap. Ik zie er gewoon duidelijk iemand zo waggelen van. Ah, bitch. Huh? Hoe kan je dat? Jij had er ook zo'n vlammenwerp ofzo. of zo. Ja, zo'n heater. Haha, bitch, hij is dood. Fuck je. Yeah. In ieder geval, uh. Ja, dat is wel. Dan moet je gewoon zo verdienen, op die karde verdienen. Ik heb nou zo'n mega groot schild van ja yeah, jolo YOLO. En op Ik die... denk dat ik dit spel veel ga spelen. Oh shit, kijk de microfoon aan. Ja, dat is best wel een vette game hoor. Als het een beetje lukt te bedienen dat bij mij, ja, ik val nog steeds op een mega hard heel vaak. Maar heel soms lukt het en dan was het de... over oh, shit. Dat is best wel een vette game. Ja, daarom ga ik het ook doen. Oh shit. Oh shit. Doen. Dan gaat het wat makkelijker worden denk ik. Denk, yes, fuck jij, yeah, ik heb maar zo. Nou, oh, uh, ik zie het, kan die Niaan of zo. So. Ik ga bijna heel wie schiet op mij. Oh shit. You could die. Die motherfucker. fucker. Now <laughs> you're going to die. God. Ik ben alleen in de Eh, hey, yo oké, oh, oké, okay, okay, er komt eentje naar boven. Ik heb ook nog een kill. Oh, shit. Ik heb echt geen idee. <laughs> ik heb een kill. Oh, ik heb voor mij al vier, drie kills. Ik heb nul kills. Zes. Zes. Vijf, 6 keer dood. Oh, shit. Ah, dang it, ik ben dood. Even kijken naar. Oh. Oh, waarschijnlijk komt dat op een... De je staat toch wel, maar 50. event, 50. Zeg punt, maar, iets. zeg maar, hashtag veel Oké, Dat is ook zo. Zo. So... Nou, blij. <laughs> nou, ik uh, jij hebt 50 punten of zoiets en ik heb 700. jee en ik ben weer dood, fiesje camper. Holy fucking long shit, iemand schiet me hij stond, hij stond volgens mij plantjes te schuiven ofzo, ik weet niet. Wat is het? er vanuit? zat achter een plantenbak en hij zat campen. Hé hey, momentjes, Motherfucker! Ja, yeah. ik heb iemand dood. Ik sloeg met mijn schild, zo voelde er zijn hoofd en dan ben ik uit. Hé, <laughs> hey, nice, ik heb een map groter gemaakt. Nice! Even kijken naar... Ik heb nog steeds 50 uh, punten. Hé, hey, daar zit iemand, kom op. Ik heb, 105, ik heb 850 punten, je hebt er 50. ik krijg vol punten? De capturing. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, doe, doe, doe. Als je dat af krijg je met punten. Uh, Eindelijk is bunten binnen. Fuck je. Yeah. Oh, <laughs> Hopelijk zit hij niet weer achter die plantenbak. Prantenbak? Wat zijn nou bak? Ja, ik wil plantenbak zeggen, maar ik kom niet op mijn <laughs> boek. Plantenbak. Altijd die plantenbakken. Oké, okay, wacht, er zit ergens. Ja, iemand... daar zit iemand. Niet ergens een poekdoos, dus ik moet hem even vinden om even iets zeggen dat hij op mijn dieven. Maar ik kan hem niet vinden. Ja, ik heb die shit. En ik moet even rennen. Au! Ja. Okay. Je meent de game, je neemt de game echt super intens aan, of niet? <laughs> ja, ik vind het het leukste game en ik ben ook zo goed in. Je moet battlefield spelen man, dat is ook, dat is ook vet. Ja oké. Okay. Daar ben ik waarschijnlijk iets beter in, maar op de computer ben ik niet zo goed in de games, ik speel meer op Playstation. Nice, ik ook. Maar game Als ik een Playstation zou zijn, dan zou ik uh, uh, een stuk beter zijn. Ja kom op, zit hier weer achter die krantenbak of niet? Moment, moment, moment, moment. moment. Yeah. Ik heb iemand die onzichtbaar was ik iemand... Nee, weg, weg, weg, weg. Kom op. Ik kan onzichtbare... ik wil ik een keertje niet doodgaan. Ik kan een onzichtbare gast in mijn schoot. Zo, dan gaan we gewoon lekker hier zitten zo. Ik ga momentjes een beetje neerknallen. Oh, Oké, okay, ik zit nou iets te kijken, maar ik denk dat ik dood ga. Oké, okay, hij is dood, motherfucker. Oh nou, dus ik heb weer wat nieuws uitgevonden. Als ik op X drukt, dan gaat die semi -automate. Ja, dat weet ik. Kijk, ik ben bezig aan het uh, capturen, maar ik ga waarschijnlijk dood. Waarom vertel je die dingen hem niet? Ja, weet ik wel. dat het Oh, ik ben dood. Ik voel me heel goed om dat in denk ik. Oh, als je op X drukt, dan gaat hij op semi of automatisch. X? <lacht> uh, ik, ah? ik, ja, ik heb hem ook op X zitten oké okay, x als je een keer op x als je hem op 7 zet is handig voor uh, verder afstand uh, automatisch omhoog dichtbij je kan je lekker gewoon is. <coughs> sorry goddammit ik was zo ver met de Dat uh, daycapture like ja ik ben ook ik was ook aan het capture ik ga toch maar weer die sniper aanzetten. <lacht> hoe valt ben ik van hier? en ik ben bijna de hele tijd door dezelfde dood oh, Ja. shit kom als je shot kunnen had of zo, dan kon je misschien een beetje oh, in spelen. bal. Ah, damn. Dood. Waarom ben ik ook weer met de sniper gaan spelen? Oké, okay, je hebt nog steeds fucking 50 punten. en Ik heb de, ik heb 1200 <laughs> punten. Oh shit, die Boos is 1650 punten. Shit, ze kunnen me zien. Au, au, au, au. OMG, als het nog ongeveer, als het ongeveer 20 seconden volle, hebben we potje gewonnen. Hoe dit? Kunnen die mensen mij dood krijgen? weet ik wel. Oh shit, ik moet nog 10 seconden volhouden, serieus, dan heb ik het potje gewonnen. Waarschijnlijk komt er dan nog een volgend potje. Ook waarschijnlijk. Oh, oh shit! Oh fuck, zijn er twee! Ik heb de volgende keer al dit weer ga spelen. Yeah! Ja, yeah, we hebben gewonnen, ik voel me nu echt beast. Ja, yeah, kijk mijn punten, Boom. Oh shit, ik ben wel omhoog gegaan. Ik heb, heb nu uh, 2007 punten ik denk dat het... ja er komt nog een potje, waarschijnlijk hetzelfde het langs de andere kant dan moeten wij waarschijnlijk verdedigen de en de glas pakken. verpakken dat is nog moeilijker ja en dan wil ik eigenlijk een andere class maar dat kan waarschijnlijk niet hè dat denk ik niet maar niet dat dacht ik al hopelijk kan het maar ik denk het niet nee, doe maar, nee kan niet nee. killens, okay. okay. okay, pony shit oké okay, nu ga ik echt de hele tijd campen <laughs> Je moet als ik nu een kill haal. Ja, Tim. Jammer. Slecht in het game. Jammer dat je niet echt kan springen over, uh, echt gewoon op, op iets kan staan, op zo'n hele hoge bal kan staan. Dan kan je op de andere op het andere dak springen. Of een auto stappen. Dat zou echt badass zijn. Ik heb een kill. Nee, fuck je. Yeah, nice. Oh fuck. Echt volop in één keer een headshot. Oké, okay, oh, ik God, heb ook een kill. geef okay, even met een momentje, want er zijn nog andere mensen. Oh shit. Goddammit, waar is die? Where de fuck is die gast? Ik zie hem wel, hij zit daar. Kom. Cool. Hier achter gaan zitten, zo. Misschien heb ik hier meer kans. Hier ook kan net wel heet. Oké, okay, momentje, het is zo goed, een zo grote motherfucker, die moet echt dood. Ja, ik zie hem op de Achter die bol. Oh shit, ik zit buiten de game. <laughs> ah! Lekker die motherfucker is dood. Ik zie iemand van lange afstand. Ah shit, ik ben dood. Oké, okay, ik sta tweede. Hé, je staat eerste gast. Ik hè? Ja, kijk klik op top. Als je tap top indrukt houdt. Oh, hij staat nou tweede, jammer. Hoi. Urrrs. God damn it. Ik ga hier gewoon op deze auto liggen. Oh shit, ik zie hier gewoon zo'n dikke computer. OMG, deze computer zijn. Moet de computer zijn. MSR, oké, okay, die MSR die moet ik hebben in deze keer. Oh, shit, Ik loop hier in een frikking park. Nice. Ubervet. Ubervet. Ubervet. Ik weet precies U hoe ik dit als ik dit film op YouTube weet ik al precies het plaatje van zo'n mega grote koekje. Geef me met een koekje. Koekjes zijn lekker. <laughs> Lijkt er aan welke? lekker. Die Amerikaanse. Want met chocolade tussen. Ja. En ja, die zijn lekker. Haha. <laughs> Holy shit, ik zie een sniper, hij ziet mij niet. God damn it. Iedereen die oh uh, shit, als oh. lust is noel. Ha? Huh? Iedereen moet koekjes lusten, anders zijn ze echt nul. Ja. Jesus Christus, die gast schoot me fucking strot open. OMG. Oh, oh, oh, ik heb een nieuw wapen mensen. Shotgun. De meest grote team in een heel verkeerd plekje. Heel. Ik heb een fucking shotgun voor twee matches. Oh, is het een beest? in de wapen en laat ik ook zo'n gezien. doen in één keer echt toen waren ze allemaal gevaar en toen kwam ik niks van een fucking grote netje aan <laughs> die kwam ik met twee shotguns aan en die ramden ze zo allemaal neer dan kan je zeggen like a pile kom met me bro zei die toen ik heb kom met me bro motherfucker <lacht> wacht ik weet dat hier een witte een poep over zit maar Waar? Ik, weet, dat weet ik daar iemand zit. Dus ik ga hier achter dit muurtje zitten zo. Oh shit, ho oh, shit. Ja, zie, ik wist het gewoon. Oh, shit. See... Ah shit! God damn it, die gast heeft de fucking hand, Ik schiet hem zeven keer raak zo met een shot in zijn voet. Ik mijn been daarna mijn arm, daarna op mijn hart en daarna nog een keer op mijn hart. En toen moet ik dood was ah. hey, ik ben, Ik heb ontdekt dat je. Skype is ik iemand online, online, bij mij. Bij mij is Skype echt als iemand online is, ja. niet echt super groot staan. Okay, kijk eruit dat is een gast met de fucking geweren. Ja, dat is meestal in in games. Ik ga langs boven. Ik ga langs boven. Ik ga hier staan. I'm going to grab the motherfucker. Oké, okay, ik ben heel dichtbij bij hem de buurt. Ik ben daar... Ah oh, nee, er zitten gozer bij ons in de spawn. Oké, okay, wachten. Oh shit, nee! Nee! damn it. Uh, ik heb de gast die jouw killed, ik heb afgemaakt met een shotgun. Ik heb bows! Wow, die kool schiet het wel niet. Like it. Oh, uh, like it. Oh shit. Ze komen hier opeens met superveel mensen aangeloopt. Loopt nog wel. Nee, ik heb mijn auto gevonden. Pliep. pliep. Oké, ik heb Water Polo. Oké, okay, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, Dood, dood maar een fucker. Yes. Jij met? <laughs> ik ben dood, maar ik heb wel een tweede kill streak. Dat is wel mooi. Op zich gewoon grappig. Call of Duty. Oh shit, ik heb mijn zijn veranderd. Hi -hi. Call of Duty. Je hebt een 3 kill streak. Pipeline. En hier heb je hebt een 3 kill streak. Je krijgt niks. <laughs> ja, ik zag er iemand. Er komt iemand bij jou naartoe, naar je toe. Chat met. Ja, ik ben nou ergens anders. Een ja, stomme, de, de, de stomme wat ik vind in deze game, als je rent, dat je ongeveer dat je ongeveer één seconde moet wachten, dat je kan schieten, dan moet je eerst een stomp doen. Oh shit! Ik had bijna een. Oh manier. shit! Wacht, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht, wacht, wacht. Oké, okay, ik kan. <laughs> Oké, okay, sorry, gaan we verder. <laughs> Ik had bijna iemand meer. Nice, ik zit een gast, ik loop daar gewoon zo, joh, lo, lo, so cool. loop is zo bam, zo kogel, bijna door m'n kop Wat doe ben jij? Dus dat... Kan je niet uh, door of... Uh... Nee, oké, okay. waar zit die mother Ik heb een shotgun, dus ik ga hem afmaken. Ja, hier zit ik lekker te campen. Waar? Hier. Ja, ja, ik weet niet, maar ik moet even iemand zoeken, die was met mijn leuke schattige shotgun ben. yellow kitty koekjes afschiet. Echt waar. Jeoi! Oh shit, kijk eens naar rechts boven. Als die rood is, heeft, heeft de tegenstanders die baas veroverd en alles wat blauw is bij wij veroverd. <laughs> we hebben vier dingen nice. hebben veroverd. Ik denk niet dat we de potje hebben. Ah oh, fuck. Ik denk dat ik nu wel nog een kill krijg, denk ik. Dat vooral. Oh nee, het is weggaan. Ja, dan komt die man dan. Kom op, nu moet ik hem hebben. Wacht in het hoor, daar loopt hij waarom zijn er nog zo goed in? Ja, oké, veel spelen. Ja, veel spelen dan krijg je, hoeveel zelf beter. Oké, what the fuck Zitten ze ik afmaken. Zo, oké, we zijn dood. Gepouwen. Zijn verloren? Eh, ik denk het wel, ik nust het, ik wel. Oh, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, damn it! Ik schiet zeven kogels. Nee, dat is overdreven. Ik schiet drie kogels of vier kogels. Ik Oh, ik zit ook valt bijna in water. Maar dat is een schrikkend door. Ik schiet zeker 4 keer met de fucking shotgun van zeker 2 meter afstand van de tegenstander en ik mis ze allemaal. Hij staat er gewoon. Yo, dan fuck you. Ben dood. Hey. Hey. Wat gebeurt er eigenlijk op E? Hey. Ja. Ik heb echt geen idee wat er gebeurt op ik heb. mijn mij helemaal niks. Nu op F. Als je erft, dan krijg misschien zo'n perk. Ik heb zo'n mega groot schild. Misschien ben jij onzichtbaar, ik weet niet. Oké, zie jij nou zo'n groene lijn? Ja. Nee, dat ben ik. Dat ben jij. Ja, zo. Oh fuck. Ben je ook zo? Ja, dat is Oh nee, hier nog niet. Nice. Oké, ik wacht hier gewoon. Fuck you. Ik kom er weer aan. Ah shit, ik heb nog maar een paar Oh, ik heb hem geraakt! En power. Oh fuck, ik ben dood. Ook. God damn it, ik lig de grond op. Ik woon in het water. Ik heb in het water nou. Oh. God damn Gast misschien. Oké, okay, dan gaat hij ook dood dan hebben ze er gevraagd. Nou, het ongevraagd. Dan ga ik ze zo hard het wetje geven, dan kunnen ze niet meer lopen. Ik heb geen tweede geweer meer. Nice. Moet je scrollen? Of zijn de calls gewoon op? Oh. Ik hoorde dan ambulance. pam, pam, pam, piepiri, pibu, Oh shit, momentje. Holy fuck, zit een sniper daar. Ah! ah. God damn it. Oh shit. Tuurlijk, ik zie me de shotgun. Sorry daar ben ik weer. Huh? Sorry, daar ben ik weer. Wat oh, was er? Ja, mijn schiet. Altijd iets te Ja, god damn it. Er komt een leuke film op. Ja, boeien. Wat wordt het wat? Ehm um, de spinex door. Ik heb echt geen planje bak stonder wat komt. God damn it. Ow. Oh, dat nee. <laughs> Hoe sta ik? Ik sta ene, laatste, hé. Hey, Oei, oh, ik sta derde. Echt bijna in de house zeg. Eh, yeah. Waarom zeg ik dat? Ze... laatst, dat was wel echt super ziek. Ik snap niet, waarom zeggen mensen nog een. Eee eh, yeah. Ik zeg En dat je zo slide zo. So... Oh shit, ik got... ben in. Oh fuck, wat the fuck was dat? That? slim. Oh shit. Shotgun, bitch! God damn it, die gast met die gas met zijn. f. Everybody in the house. Say... Waar zit die? ik schiet hem zo op zijn baketje kijk wat mensen naar Is... zeggen waar zat hij hij zat links van mij ik liep net uh, terug uit het gebouw waar wij net zaten op het grasveld en toen deed meest BAM bitch ik schoot oh ja ik ook oh shit door een handgeweer ja ik doe gewoon zo'n mogoltje die als sniper, huh? die als sniper speelt en dan automatisch geweer heeft oh uh, fucking zitten. sniper en een sniper outfit of moet je iets vervelend vertellen, mijn coach rekenbug en weer. Goddammit. Oh shit, fuck fuck fuck. fuck, fuck. Moment. Momentje, momentje, moment. moment, moment. Goddammit. Er zit nog steeds <laughs> een potje. Je hebt er even wel een rode connectie weer jou aan. Moet je gewoon even wachten. Kom eens wel Hij spaced hem. Oh, je hebt weer. Je hebt weer volledige connectie. Ben je weer terug? Oh nee, nou niet weer. Hij doet even raar, dat is meestal aan het einde. Oh, maar ben je weer terug in de game, of niet? Nee, ik heb geen flauw idee, hij bukt hem alleen heel erg. Bij, bij iedereen space die nou. mij lekt hij ook een beetje. Oh, nu nee, moet nee. of we afsluiten? Huh? Afsluiten? Go second. Like ja, even, ja alleen de, dat blauwe ding. Even weg. Zo. Of ga ik beginnen. Oh shit. Wow. Oh fuck! Ah! Goddammit, ik zie zo'n gast raar. Ja, raar. Ik zit zo'n gas lang, dus probeer ik zo'n gas dood te krijgen hij schiet net eerlijk dood, goddammit. Sucks. Sucks. Ik wil eigenlijk niet zien wat er nou dan... <laughs> gebeurt, hij bukt zo hard. Uh, je bent wel uit het potje bij ons, Ben je hebt afgesloten of niet? Ja, hij doet me helemaal. Oké. Wow! They see me rolling. <laughs> Eetje, Oh, fuck. Wat dan mee? Hoeveel zitten we eigenlijk nu? Wat bedoel je? We zijn uh, zwaar aan het verliezen nou. Hoeveel minuten? Oh, we zitten nou op uh, een half uur praktisch. Oké, okay, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Lekker lang. Wat? Spoons worden the fucker? Zitten Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Hij doet het weer. nee, is nee, nee, nee, het ik ben in huis zijn. Eo, Eo. God verdomd, ze zeggen een Eo terug. Mij, heb jij toevallig drank op? Nee. Je bent een beetje druk. Ja, het is ook heel warm. En ik kan beter tegen koud beter tegen warm weer. Ja, ik ook. Jee. Kijk tegen warm weer, daar heb je zo'n ventilator voor. En als het weer te warm is, zoals nu dan blast dat ding van een warme lucht We worden nog meer beroerder van Bij koud weer kan je gewoon een dikke jas aantrekken en als je te warm hebt doe je jas weer uit En dan is van oh shit, dan wil je jas weer aan Ja, ik ook. En ik vind het altijd zo associaal als je echt bijna in huis zegt EO en niemand zegt EO Maar ik heb het bijna altijd te warm Oké, okay, wacht, wacht, Pam, BAM, BITCH In de winter liep ik ook met mijn korte op. Oké, okay, dat vind ik echt knap Dan moet ik echt even klappen, oh shit, ja, wacht ik, wa ik wacht op mijn klappen Space no, met een fucker! Haha! Ik heb hem op dood. Deed niet zo lief tegen mij wat. Uh, ik ben er weer als het goed is. Fuck je, yeah, overtime. We hebben nou nog precies 100, pond en 3 seconden. Waarschijnlijk kan ik niet meer uh, komen. Hoezo niet? Um, Jukt die zo hard? Nee, ik ben oh, weg. niet. Son of a wacht met Haha, kom het. Kom het. Zit ik nog bij jou in het ding of niet? In de fire team? Zo? Uh, je zit nou niet uh, bij mijn potje. Nee, kom waarschijnlijk ook niet meer. <laughs> Hoezo niet? Ik denk het waarschijnlijk niet. Zo. Dan moet ik een random potje joinen, Ah. Eigenlijk. Ja, dat is nog wat. Ik, ik wacht wel. Je kan nog één even snappen, er is nog één uh, ja, plaats. Dus kan het proberen. bij jou de nu hebben. Ja. En toe van je team. En? Zegt hij? Weet, ik heb een geval idee. Nou. Zo. Zit je erin? Nee. Welke map moeten wij? Uh, ik weet niet, meer we zijn precies over 40 seconden klaar in deze ronde, dus het was beslissend. Beslissend! Oh shit. Mag ik nu de map uitkiezen? Is goed. Oké, okay, ik ga nu de map kiezen Ah! damn ik ben dood. doen we twee potjes op één potje? Eh, uh, als dit potje af is, dan sluit ik uh, ga ik even het filmpje opslaan en daarna doen we gewoon een nieuw potje, ja dat wil. Ja, maar ik mag niet echt uit. Oké, okay, dat is not... nog... Nog... 5 seconden vlak nou. God damn het. We gaan het niet meer winnen. Vijf seconden. En dat tien. En één. 8. 7. 6. Vijf. 4. 3. 2 1. 5. Oké, potjes kaat voor volgens mij. Ja, kijk. Okay. Jee. We hebben defeat. En wat hebben we in totaal? Ik, ik denk dat ik een nieuw wapen ergens ga kopen ofzo. Ik moet echt een nieuwe wapen hebben. Ah, dat is wapen gewoon sowieso. Oké, okay, wat voor mensen? Ik ga het niet belaten. Ik zie die gasten zo meteen waarschijnlijk. Met nog meer cookie-afleveringen. Jee. Ehm, um, ja. Ik zie die gasten een keer. Vergeet niet te abonneren, niet te liken. Haha. <coughs> <coughs> Vergeet ik niet op thuis te abonneren. Thuis, thuis verhaal. Vergeet ik niet gelijk op Game Talk te abonneren. En Ik ben level up. Uh, ja. Ik zie die gasten de een keer. Hou doen. <coughs> They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. Till the time after Oblivion opened. When the Sons of Skyrim would spill their own blood. But no one believe believe they even exist and when the truth finally dawns it dawns in fire but as one they fear in their tongue he is Dovakin Dragonborn